Bij mij te gast Raymond van der Klun, de beter bekend als Klun. Want Raymond als struidelijk kan meteen over. Raymond, Raymond, Raymond. Ja. Neem... Wat nee. is het? Ja, en in Tilburg zei ze dan ook nog onze Raimond. Ze onze onze Raymond, Of onze Riemon. En dus het is aan alle kanten. Dus het, werd, het was wel goed dat het op een gegeven moment Kluun werd. Ja, dat ja, was makkelijker ja, ja. Voor iedereen. Want ik las een paar jaar. Ik las ergens artikels van een aantal jaar geleden. Dat jij zei van ik ga met dat Kluun stoppen en me ja. meer. Maar dat is er niet van groot. <laughs> nee, zo zie je maar dat je nooit een, nooit een grote mond moet hebben, van nou heb ik het gevonden. Nou, dat kwam omdat familieopstelling, mijn laatste roman, twee jaar geleden, yes. dat zou het meest persoonlijke boek worden. Dat ging, was echt een familieroman over, um, over Raymond van de Klundert en ja. zijn vader en zijn moeder. Maar na een jaar schrijven kwam ik erachter dat ik eigenlijk dezelfde fout had gemaakt bij Komt de vrouw bij de dokter, wat ook in het begin volledig autobiografisch was. Wat eigenlijk niet zo interessant is. ja dat is interessant als je Napoleon bent of Winston ja, ja. Churchill ja. Uh, of Johan Cruijff, maar niet als je Raymond van de Klundert bent. Yes. Dus ik liep er tegenaan. In een, dan moet je ook alles echt vertellen wat er gebeurt. Maar ja, zo interessant is die familiegeschiedenis niet. Het wordt pas interessant als je het verhaal wat je wilt vertellen, als een verhaal vertelt. Dus hmm. ooit twintig jaar geleden had ik bij Komt de Vrouw bij Dr. Stijn en Carmen geïntroduceerd. En nu trok ik weer de jas van Stijn aan. En toen ging de roman ineens en kon ik allerlei dingen verdichten. En mijn moeder's geschiedenis een beetje groter maken. Mijn vader's geschiedenis een beetje kleiner. Uh, dus toen dacht ik ook, ja, maar ja. Als het dan toch geen echte roman wordt, waarom zou ik dan mijn merknaam Kluun weggooien. Dus ik ben gewoon teruggekrabbeld. Uh, en uh, het werd weer Kluun vandaag. Ja, super helder. Ja, ja. Ja, superhelder. Ja. Um, ik wil het met name een beetje hebben over het ondernemerschap, want het ja, zit natuurlijk leuk. op CVD-TV ja. ondernemerschap. En uh, maar ik, ik had ook een paar leuke soort van dilemma's. Ik vond ik wel leuk om mee te beginnen. Okay. Want ik heb natuurlijk een beetje lopen research, wat ik nog nooit eerder had gedaan. Eerste dilemma: um, nooit meer schrijven ja. of nooit meer luisteren naar Bruce Springsteen. <laughs> Nou, dan maar nooit meer luisteren naar Bruce Springsteen. Want nooit meer schrijven, dat wordt wel een, dat is levenslang als straf. En hmm. Bruce Springsteen die... Hoe, hoe maar met wel als... gemaakt, die vervang ik dan door, door, door de Arctic Monkeys en dan moet je beschrijven de week niet hoe ik dat moet veranderen, ook moet vervangen. Nee. Oké, okay, maar ja, het was een goed dilemma. Ja, dat was een goed is hier, maar ja. eh, uh, En als mensen, want we gaan het verder niet over Bruce Springsteen hebben hier, maar nee. dat is ook een heel verhaal, want uh, daar ben je fan van en met een paar andere Matties van je en uh, ja. dan moeten ze maar googelen. Ja, dus je kunt toch uh, niet meer naar de tour, dus het is dus ik niet meer te plukken. Neem, ik hoef niet meer te plukken. Helaas, zoek het maar op YouTube op. Tweede dilemma: nooit meer op TikTok of nooit meer op televisie? Een vraagje als marketeer dan nooit meer Poeh, shit als je dit nou over twee jaar zou vragen zou ik zeggen nooit met TikTok maar TV mm. is toch nog wel belangrijk en zeker ook voor lezers van boeken die even de, de lezer is een 50 jaar 50 plus vrouw die redelijk goed opgeleid is ja dat zijn de kopers van boeken ja en TikTok is dus echt voor mij de toekomst dus dan nooit met TikTok maar over twee jaar krijg ik spijt. Zometeen meer over TikTok en wat ja. je daar uh, allemaal doet. Uh, je had het net al over je uh, ouwe lui, over je paar. Pa, maar uit, kom je uit een ondernemend nest? Nee, maar wel. Maar met, en toch vind, vond ik, mijn pa is een ondernemende man altijd geweest. Mijn moeder ook. Maar ze hebben nooit ondernomen. Dus mijn vader die groeide op um, gezin van acht kinderen. Uh, na oorlog, Stilburg, uh, textielindustrie... Dus die ging in het textiel, eh, maar was wel zo slim om er avond MULO bij te gaan doen. Dus hij heeft keihard gewerkt om zijn MULO-diploma te halen, ja. wat toen VMBO is, hè, nu. En, um, uh, en tegen de tijd dat de, de textielindustrie op zijn gat ging, eind jaren 70, alle aanslagen, kon hij redelijk makkelijk een andere baan vinden. En toen is hij daarna bij Ario sigarenfabrieken teruggekomen, heeft hij 25 jaar gewerkt. Dat is niet ondernemend. Maar wel, hij heeft echt geswitcht en hij heeft het maximaal uit zijn carrière gehaald. Ja, ja. En mijn moeder was de eerste in de straat, Rijtjeshuisstraat in Tilburg. die parttime ging werken. Was een schande was in de jaren zeventig. Dat hoorde niet. Vind, vind, vind een vind man dan niet genoeg of zo. Ja, ja, ja, ja. Dus ik vind ze wel ondernemend. Ja, ja. Terwijl ze nooit echt ondernemers zijn geweest. Nee, precies. V mooi onderscheid. Want dat, dat, je hoeft niet ondernemer te zijn om nee. ondernemend te kunnen zijn. Leven ze nog allebei? Of? Nee, allebei overleden. Mijn Allem. vader. Die uh, was niet alleen ondernemer uh, onderne ondernemer Ik neem heel Dat is al Ja, dat is ja, ja. Um, Hij was niet alleen uh, ondernemend in zijn werk, maar hij was um, Bingo master, uh, Quizmaster, Sinterklaas, uh, de kerstman. Uh, zanger in het Loven Score, uh, hij helemaal niet kon zingen. <laughs> en Prins Carnaval. En hij overleed op de 11 e van de 11 e krijgt hij een, um, een hersenbloeding. Om, het was 12 uur s ochtends, maar mijn zus en ik hebben op de overlijdingsakte er 11 uur elf van gemaakt. als eerbetoon aan Prins Janus, de eerste. Uh, dus toen overleden, dat is nu tien jaar geleden. Ja. En uh, mijn moeder, die, uh, die ging toen meteen eigenlijk langzaam vervagen. Mm. Die kreeg Alzheimer en die is um, nu vier jaar geleden overleden. Dus ja, het klassieke Alzheimer-patroon: ja. aanleunwoning, ja. gestopt met gesloten afdeling. Of, uh, in, en dan, um, en die, uh, die overleed met en rustig. Uh, een redelijk vriendelijke vorm van, uh, van Alzheimer. Dus mijn zus en ik hebben, uh, konden er konden heel lief voor zijn. En we hebben niet de enorme problemen meegemaakt, die je vaak hoort van mensen ja. met agressie en noem maar op. Ja, um. ja. ja dus ze zijn er, zijn er allemaal niet, maar gezegd in de leeftijd hoor. Het was ja, ja. geen weekje dood. zeg maar. nee, dus, nee, ja, ja, precies. <laughs> Um, Help, ik heb een puber. Dat is je laatste boek toch, hè? Ja. Die, die, die is nu behoorlijk aan Ik zag ergens een taart voorbij komen met 50.000. Ja. Het is natuurlijk helemaal niks nog als we het vergelijken met, met zeg maar, je eerste grote succes. Nee, maar dat gaat ook nooit meer lukken. Nee, Niemand, ja. trouwens, kan er nog een miljoen boeken verkopen. Is dat jammer dat je zo hard gepiekt hebt dat je er nooit meer overheen nee, kan? Nee, nee, echt, dat is zo... Uh... Je bent niet de eerste die dat vraagt, uiteraard. Nee, dat was zo uniek. En um, uh, er worden nog wel eens boeken in een miljoen stuks verkocht. 50 tinten grijs bijvoorbeeld, was er ja. nog één. maar ja, dat is dat, is, dat is vrijwel onmogelijk. En nee, ik, ik heb daar nooit meer aan, uh, nooit aan gerefereerd. Zo, dit dat is, dat is prachtig en mooi. En ik heb nu uh, 50.000 boeken in drie maanden verkocht. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ook niet meer komt de vrouw bij de dokter, mm -hmm. en dat zal waarschijnlijk ergens tussen de 150 en 250.000 eindigen. Af ja. wat oh, best mee te leven moet kan Je ik kan wel. En jij nee, kan... maar het, ik ik refereer niet meer aan die miljoen, aan, ja, nee. 1,2 inclusief buitenland. Dat, dat kan niet. Dat, nee. uh, ja. Uh, jij doet het allemaal zelf, hè? Dat, het uitgeven nu. Of hoe, wat, laat ik het open vragen. hoe heb je help, ik heb een puber, hoe heb je dat uitgeefproces ingeregeld? Eigenlijk doe ik precies hetzelfde. Met dit verschil dat ik nu alles bepaal. Hm. En het klinkt heel stoer, zelf uitgeven. Um, maar in mijn geval, um, er zijn een aantal mensen, Harminke Medendorp, mijn uh, redacteur, die heb ik al twintig jaar... Die is begonnen met uh, Rut Bergmans PR adviseur, waar ik ook al jarenlang een aantal projecten met heb gewerkt, en Maarten Richel. Die kende ik niet. Die doet productie en sales, en die hebben het model omgedraaid. Die hebben gewoon gezegd: um, wij zijn geen uitgeverij, maar wij faciliteren, en uh, jij geeft uit, beste schrijver. Mm -hmm. Je betaalt alles, en dan besta je aan ons twee jaar uh, een royalty af, en uh, niet dus eeuwig. Wat, uh, dus eigenlijk is het precies omgedraaid. Daarbij een uitgeverij kreeg ik de royalties. En de nevenrechten, dus uh, film, theater, tv, uh, nou, noem het allemaal op, werden keurig. Nou, werden keurig. Die werden verdeeld, dus uitgever aan <laughs> jou. En nu doe ik alles zelf. Dus het is ondernemen. Maar ook dat klinkt stoerder dan het is, want de break-even point ligt bij ongeveer 8000 stuks. Ja. ja en zonder te arrogant zijn, ik weet wel dat ik die 8000 stuks haal, mm. maar ik heb wel de beste mensen omheen mm -hmm. En hele senior, hele goede mensen die echt alles van het vak weten. Mm. En ik. Um, Soms dan gooi ik iets op en dan zeggen ze: Ja, ik zou het niet doen. En dan meestal doe ik het ook niet. En soms wel. En dat is ook goed. Want mm. ik betaal het toch. En uh, ja, dus ik, ik werk met, nog steeds met de beste mensen. En ik ben zelf uitgever. En um, ja, het is, het is financieel niet onaantrekkelijk. En ik vind het ook leuk om uit te geven en te marketen en te bepalen. Ja. Dat vind ja. ik echt leuk en risico te nemen. Maar nog wel dat royalty. Want waar, je kan ook tegen die gasten zeggen: ik stuur mijn factuurtje en een fee en uh, je krijgt gewoon voor je diensten betaald en, ja. uh, en voor de rest boeit het niet en regelen verder allemaal zelf. Ja, dat dus, doen zij niet. Dat doen zij niet. Nee, zo. daar hebben ze ook gelijk in. Want? Nee, zij willen mee. Nou, zij, zij voelen zich ook verantwoordelijk voor het succes van het boek hm. en daar zijn ze aardig goed in geworden. Ze hebben echt, uh, ja, ze, hebben, ze zijn nu een jaar of drie vier bezig en eigenlijk hebben ze ja ik denk 90 bestsellers zijn dus dit is hun model en als je met hun wil samenwerkt, moet het zo nou en ik ja, wil ja. met hun samen ja ja de ja, ja. shots ja is het zo dat als jij dan niet uh, want er zijn natuurlijk genoeg mensen met schrijversambities uh, uh, ja. ik denk meer dan ja. dat er uh, misschien kunnen schrijven uh, dan is het model van een van naar een uitgever stappen best een moeilijk model hè om, laat ik zo zeggen, ja. als je er ook nog iets van geld mee wil verdienen. Ja, nou, dat, is, nou, dat is heel grappig. Nou, ik is net of we dit hebben voorbereid. Maar wat jij nog niet weet is, ik ga een. Um, op, moet ik even denken? Ik geloof uh, 16 mei of zo. Maar dat ja. moet je, ga ik een, een, een, uh, een training geven? Want die vraag van, ja, moet ik het dan zelf gaan uitgeven? En als ik kan dat wel, ja. uh, die ga ik daarin beantwoorden. Um, en spoiler, het is niet makkelijk om... Ja, het is makkelijk om zelf je boek uit te geven. Ja. Het is niet makkelijk om dan ook nog een succes ervan te maken. Mm. Wel als je al een naam hebt en alles ervan weet, mm. maar um, het kan. Als een uitgever in jou gelooft, um, en dat is nog heel wat, hè, want een uitgeverij die krijgt zeg maar, ja. zo'n stapel manuscripten per week ja. en die geven zo weinig uit per maand, terecht ook. Um, dus als een uitgeverij in jou gelooft, dan krijg je wel meteen die hele, dat hele brok ervaring op alle gebieden die jij echt niet hebt als beginnend auteur. Het is anders bij onder boeken zoals jij schrijft. En mijn mm -hmm. vrouw die schrijft ook boeken, die zit in de coachingswereld. Mm -hmm. En die heeft trouwens ook een uitgever. Maar toch, dat, die verkopen ook heel veel. Mm -hmm. Nou ja, als, als je dagvoorzitter bent of je geeft aan klanten en zo. Maar als je eh, niet in de... Zoals ik, een, help ik heb een puber of roman schrijft. Ja. Ja, dan gaat dat echt niet lukken. en Dus als jij denkt van als uh, beginnend schrijver en je, bent, je hebt een thriller of een roman geschreven... Um, of een zelfhulpboek, nou, wordt niet makkelijk. Het kan, je kunt mazzel hebben of je kunt alles goed doen, maar je mist ook zoveel. ervaring. Het, um, het is niet alleen het investeren, want dat valt wel mee. Uh, het investeren in een boek, ja, 2000 stuks drukken, nou, dat is al een ja. paar duizend euro. Maar, hoe doe je de marketing? Waar zit je netwerk? Hoe krijg je PR? Hoe, um, maar en, die ja, taak zie ik nog wel. Ik vond alleen dat de verhoudingsgewijs zoveel naar de retail ging ja, nou ja maar ja, dat is dat zal, dat blijft ook wel, hoor. Ja? Als ik kijk, ja, ja, ja, mijn webshop is leuk en ja, daar kun je dan, kan je dan krijg je boeken gesigneerd. Maar um, ja, dat is voor mij is gewoon een leuk, dat zit er leuk bij. Echt, nou, ik denk 98% van de mensen gaat gewoon naar Bruna, Schelte, maar Broese, Aco, Bol, ja, ja. Uh, noem maar op. Ja. En um, dat gaat ook niet zo snel veranderen. Dat, um, ja. Mensen gaan niet zo snel naar jouw site om te kopen en zo. Dus, en Bol en zo, nou, die hebben ook dezelfde marges als retail. Ja. Dus. En ik moet ook zeggen, ik ben, ook, ik ben een vriend van de boekhandel. Ik geloof ook, um, um, ik geloof ook dat, het, dat het belangrijk is dat elk elke, groot dorp of stad, dat die een goede boekhandel heeft. Want als je daar komt, dan gebeurt er toch iets anders dan dat je alleen maar ja, volgt wat, uh, wat je bij Bol Kunt aangeboden krijgt. Mm. Dus um, ik doe ook mijn best om vriend van de boekhandel te blijven. Ik promoot dat ook hm? ja, van de fysieke boekhandel. Van de fysieke al. boekhandel. Ja. En in de online. Ja, dan is het voor mij ook een beetje makkelijk af en toe om wat bij bol te kopen. Maar als ik even tijd heb, dan ga ik het toch gewoon ook online bestellen bij. Een van de grote winkels, uh, die ik een warm hart uh, toedraag. Jij kan natuurlijk nooit lekker struinen door een boekhandel. Gewoon relaxed. Of wel? Of oh, relax groot woord. <laughs> nou, ik voel me wel bekeken dan. Dat ja, is ding. het ding. Uh, het is een beetje uh, alsof je over de wallen loopt... dat iedereen weet waar je voor komt of zo, weet <laughs> je wel. En je kunt ook wel zeggen, ja, maar jij ook. Maar dus als ik in een boekhandel... ik voel me wel bekeken, ja. maar ik, nou, ik kan wel genieten. Als ik uh, ergens um, in een boekhandel uh, een lezing heb of zo... als er weer een nieuw ja. boek uit is... dan het eerste wat ik doe... is dan ben ik een half uur aan het kijken naar alle boekhandel. Dus het is voor mij ook echt nog steeds wel een snoepwinkel. Mm. En ik vind het heerlijk. Mm. Ik neem ook altijd wel... Iets mee, hmm. wat ik niet altijd dan zal lezen uiteindelijk, maar nee, ja, ja, ja. Ja, dus ik vind het ja. wel echt heerlijk. Ja. Uh, je zei net van, je kan in principe een boek zelf uitgeven, ja. dat is inderdaad ja. niet zo moeilijk. Dat, ja, ik ga een beetje googelen en je komt er ja. wel achter. Uh, maar dat is nog wat anders als uh, een succes maken van het boek. Zeker. Ja. Uh, wat zijn die geheimen dan om er een succes van te maken? Nou, geheimen zijn er niet, want dan, uh, de, de, he, de, dan, dan zou ik, uh, dat kun je dan makkelijk in een workshop of training en dan weet iedereen, dan kan het. Mm -hmm. Dat is niet zo. Um, het belangrijkste is dat het, um, het is heel simpel, het boek moet goed zijn. Een paar uitzonderingen, als jij Gordon heet of um, um, uh, Prins Harry, wat trouwens wel een goed boek is, mm. dan, um, uh, ja, dan, verkoop je, dan wil iedereen weten. Mm -hmm. We zijn nieuwsgierig, we willen mm -hmm. weten wat er aan de hand is met, mm -hmm. uh, met een bekendheid of zo. Maar als, voor de mensen die dat niet, voor die, dat niet is weggelegd, um, dan is het gewoon simpel. Het boek moet zo goed zijn, dat uh, mensen elkaar vertellen, je moet dat boek lezen. <laughs> Dit is heel simpel. En dan wordt iets een bestseller, langzaam maar zeker. Um, je ziet dat ook in de top 60. Dus zo gauw een boek drijft of be op bekendheid of zo, dan gaat het even omhoog en bam, het knalt weer naar beneden. Ja. Van een rapper of wat dan ook. Ja. Terwijl een goed boek dat blijft jaren. Michel van Egmond schrijft natuurlijk een boek over Kieft, over Grijp, etc. Ja, die blijven door. En waarom? Het gaat niet alleen over Kieft. Het is heel goed geschreven. Het is gewoon een goed boek. Dus daar zit een zekere viraliteit in eigenlijk dus? Ja. Toch? Dat, ja, dat, dat ik het lezen tegen mijn maat ja, zeg joh, dat moet je lezen. Ja, nou, dat is het succes van het puberboek ook bij mij. Um, um, ik wist bij dat boek Help ik een mevrouw zwanger gemaakt, 18 jaar geleden, wist ik mensen die zijn zwanger zijn, die vertellen dat elkaar door. Het gaat altijd over, hoe is het met jou? En die komen ook allemaal in dezelfde levensfase in de zwangerschap. Nou, dat is met pubers ook zo. En het eerste gesprek wat mensen die pubers hebben uh, met elkaar s'avonds... als ze met elkaar op visite zijn of een borrel drinken... wat die puber nou weer heeft uitgehaald. Oh, jezus, wat stinkt het. Dus daar, dat is de gespreksonder. Nou, dan waren er twee mogelijkheden. had ik in mijn uh, Of, ja, daar heeft die Kluent een boek over geschreven. Als er dan was gezegd, ja, ik heb het gelezen. Ja, het is wel aardig. Nou, ja. dan gaat het dood. Ja. Maar gelukkig, ze zegt, dan moet je dat boek van Kluun lezen. Daar ja. staat echt, je leert hoe je beter kunt communiceren, voor zover mogelijk, met een puber. Mm -hmm. En, en nou, dan zie ik bij, bij Bol en bij um, weet het uh, Goodreads en bla, bla, bla 4,7 sterren, 4,6. En dan weet je, dan zit het goed. Dus ja. mijn strategie is nu heel simpel. Zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk dat boek laten lezen. En dan gaat het werk vanzelf doen en dat dreigt dat uh, te lukken. Maar wat is goed? Goed is dat mensen elkaar zeggen, dat is een goed boek. Ja, dat snap ik. maar maar Hoe zorg je Een Goed boek schrijven, ja? ja nee, ja, maar, maar, het, ja. Ik snap dat ik dat ik je, ja, maar jij bent geen, je... jij bent geen psycholoog of pedagoog, nee, of, dat weet, uh, weet ik voor wat. Nee, dat weet ik niet, nee, nee moet maar, kunnen. Maar, maar blijkbaar schrijf je dus wel een boek waar, waar een heleboel saaie boeken over zijn, waar niemand het over heeft. Ja. en dan komt kluun aan met een puber en dan is het voor iedereen, is het ja. uh, Jo, dat dat zijn boek. Ja, nou ja, ten eerste is het geen boekie, want het is ja, sorry, excuus, nee, maar nee, ja, klinkt heel, heel lullig, maar kijk. Evelien Kroonen bijvoorbeeld, die is, uh, dat is uh, uh, hoogleraar die specialiseert in het puberende brein. Ja. En uh, zij is wereldwijd is zij de allerbeste, wordt door nou, alle wetenschappers, is Evelien Kroonen in Rotterdam. Dat is degene die het weet. Hij heeft een fantastisch boek geschreven, Het Puberende Brein. 115.000 stuk verkocht. Maar. Poeh, ik wens je succes als je dat helemaal leest. We zijn niet allemaal zo slim als Evelien Kronen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb ook met haar contact gehad, een paar keer van nou, hoe kan ik nou een metafoor voor dat puberende brein. dat iedereen snapt. Oh ja, het brein van de puber is een halfabrikaat. Dus. Hij of zij, kan er niks aan doen. Het is ook echt een half ja, Het is nog niet af. Nee, het ja. is nog niet af. De empathie is niet ontwikkeld. Als wij zo meteen een fles whisky drinken, dan leggen we onze frontaal kwab lam. Nou, een puber is eigenlijk continu in die staat. Dat, dat kan, niet, kan niet plannen, kan geen prioriteiten stellen, kan geen risico's afwegen. Dat hoort er allemaal bij. Nou, hoe kun je dat nou in een mooie metafoor? En Uiteindelijk heb ik dat in een soort wegennet met een verkeerscentrale die pas later... Als het wegennet al gebouwd is, dan komt de verkeerscentrale en dan gaan we eens kijken welke wegen zes moeten worden. Welke wegen we kunnen snoeien, welke treintrajecten weg moeten, omdat er toch geen hond op gaan raad. Nou, zo heb ik het uitgelegd, maar dan heb ik allemaal met haar gecheckt. Klopt dit wel? Klopt deze metafoor? Nou, dit niet. Ik zeg, en als ik dan zo zeg, ja, dan klopt het wel. Ja, ja, ja. En dan ineens is het behapbaar en krijg je reacties van mensen ja, ik word toch iets milder naar mijn uh, zoon, want nu snap ik snap waarom hij niet zijn bed uit kan komen, waarom die stinkt en waarom mm. ik af en waarom die toe denk ben je helemaal debiel? Mm. Ja, hij is nog voor de debiel. Mm. En ja, dat is, wel, um, dat is wel werk. En dan heb ik gelukkig een, uh, blijkbaar een schrijfstijl die uh, veel mensen leuk vinden, die ja. mensen niet leuk vinden. Ja. Ja, en dan, dan, dan, dan gaat het iets worden. Mm. Um, en je kunt veel doen met marketing. Ja, dat zou mijn vervolgvraag zijn, want hoe heb je dat gedaan met dit boek? Um, wat ik heb gedaan is, ik wilde een heel sterk beeld hebben. En, uh, dus ik ben met een goed bureau samengewerkt, Moker. Die hebben, um, vind ik, ik vind dit mijn beste boekcover tot nu toe. Ik vind het prachtig. Echt zo, ja. he, een hangende puber. Ja. Nou, Daar krijg je dan ook meteen foto's van mensen van die ook zo'n puber hebben hangen. Hup, kun je weer op social zetten. Ja. En daar ga ik dit jaar nog meer mee doen met die uh, hangpuber. De titel is simpel. Ja. Die is namelijk, en ook een vervolg op help, ik heb mevrouw zwanger gemaakt. Die 200.000 mensen is 18 jaar geleden hebben gekocht. En ja, als je zwanger bent, dan krijg je een baby. En dat wordt ooit een puber, in de meeste gevallen. Ja. Um, dus dat helpt ook. En ik heb wel um, in het begin ook... Ik heb ook de mazzel. Als je eenmaal een bekende naam hebt, dan kom je wel terecht bij een talkshow. En dan willen kranten interviews en zo. Ja. Daar moet je wel hard aan werken ook. Maar dat... ik heb de Dat is wel een heb, voordeel. De, ja, en, um, en dan gebeurt dat. Dan krijg je bekendheid en dan wordt dat boek ineens op... En ik heb wel voor het eerst ook... daarom vond ik het, Dat vind ik wel leuk vanzelf uitgeven. Ik heb wel besloten... Um, Oké, okay, dit, dit is een heel fijn uh, cadeau voor de feestdagen. Uh, want de mensen weten toch niet wat ze elkaar moeten geven. Nou, zo'n puberboek. Dat is lekker 20 euro op z'n Dan zijn we weer klaar, hebben we dat ja. weer... Uh, dus ik heb besloten om flink campagne te gaan voeren. Dat betekent, ik heb uh, outdoor campagne gedaan langs de snelwegen. Ik heb uh, in winkelcentra van die grote uh, dingen van Ocean uh, Billboards... ik heb een radiocampagne gevoerd in de week, weken voor kerst op Sky... wat natuurlijk een vreselijke zender is, maar met kerst iedereen aan luisteren. Radio 2 was nog beter, maar die was niet te betalen. En dan, uh, uh, dus ik heb gezorgd dat zoveel mogelijk... dat het na de eerste golf eind oktober, begin, oktober, begin november van... Uh, PR, daarna zoveel mogelijk media nog ja, en toen merk je wel overal ja dat is ik weet niet wat de naam is, bekendheid van het boek is maar hij is hoog onder mm. uh, hoeveel geld gooi je daar dan in in marketing in paid? nou ik heb um, nou, de, dan moet je rekenen op tien tienduizenden euro's en dan zeg je, dat is niet veel maar dat, um, mijn, de totale omzet van mijn boek um, Ga maar na, het is heel simpel. Als ik er 50.000 nu heb verkocht... keer 20 euro... Dat is een miljoentje, hè? Dat is een miljoentje. Ja, en, een miljoen, uh, sorry voor mijn tjes. Ja, nou ja, het is wel... <laughs> ja, het is maar een maar boek gaan, en een miljoen. En er gaat heel veel af. En de druk, Ik betaal nu als de druk... en de, dip, ja, ja. En de ontwerpers ja. en de... Nou ja, ik betaal mijn team. Dus je moet wel kijken... hoeveel ga ik uit? Ik zou zeggen... het zou, het zou, niet, het zou niet verantwoord zijn geweest... om hier twee ton in te steken. Maar, dat zou ik heel graag hebben gedaan. Mm. Maar... Um, dus in deze orde van grootte moet je denken. Maar bovendien ook... Doordat ik mijn uh, Instagram heb, ik heb mijn TikTok, ik heb ja. mijn LinkedIn. En, en daar, dus daar kan ik ook mijn creativiteit op kwijt. Maar daar zit ook, ja, daar zit ook mijn bereik op. Dus ja. het is een mix tussen betaalde media, uh, free publicity en social media. Ja. Wat vonden de, de doelgroep uit het boek ervan? Want die zitten veelal al op TikTok, dat ja. is de en masse. Ja. Hoe is dat om met die gasten te communiceren Ja, daar? ik vind dat heel leuk. Ja, ja. Ik ben gek op... Uh, ik, ik ga ook eens in de... Nou, twee weken gemiddeld zit ik op een middelbare school. Um, doe ik gratis. Dat vind ik ja, van, van een vriendelijk gezicht en een bos bloemen. Ja. Um, dat was ook voor dit boek handig. Dus ik heb ook uh, daar steeds de vragen. <kuggen> alle vragen die ik beantwoorden wilde krijgen, ook door pubers, heb ik daar gesteld de afgelopen jaren. Um, ja, ik, ben op, ik ben natuurlijk voor dat soort types. Ik ben natuurlijk gewoon een, een oude man. Ik ben een boomer. En dat ja. is ook zo. Ja. Um, maar... Ik richt me op TikTok, op dat soort... Uh, ik richt me eigenlijk alleen op middelbare scholieren. Terwijl de werkelijkheid is dat 50% van de kijkers is ouder. Dat zijn twintigers, dertigers ja. en een paar verdwaalde veertigers en vijftigers. Ja. En um, ja, ik ben die boomer die vertelt hoe leuk lezen is. En hoe leuk mijn vak is. Ja. Ik beantwoord alle vragen van uh, hoeveel verdient u? Waar schrijft u? Mag je zomaar alles schrijven? Ja, ja. Uh, heeft u niet nog een dun boekje wat ik kan lezen? En... Ik beantwoord alles. En ja. hoe is dat nou als je verfilmd wordt? En hoe gaat dit? En hoe gaat ja. dat? En um, ja, ik weet daar blijkbaar een toon te raken of een, die, um, die wel aanslaat. En, ja, en wat ik leuk vind, ik bezit ik bijvoorbeeld niet meer op Twitter. Al tien jaar niet. Er is dus een, een en al ellende en dan, word je, dan krijg je, denk je dat iedereen een jij heeft. Ja, en, zo. Dus, en op alle andere social media heb ik een adagium en dat is be nice or go away. En als mensen kritiek hebben dat maakt, ga ik met ze in discussie. Ja maas en naar zijn, bob blokken en wegwezen. Ja, ja. Op TikTok, ik krijg bijna nooit iets naars. Nee. En op Insta ook niet. Nee. En op LinkedIn ook niet. Zitten nee. gewoon normale, leuke mensen. En wat ik wel leuk vind, ik, um, ik, maak dus, ik denk dat 80% van mijn video's dat zijn uh, uh, antwoorden op vragen die ja. gesteld worden. Ja. Um, wat ik wel leuk vind, ik, ik neem ze bijna altijd ineens op en behalve als ik halverwege... Uh, ik, het zijn filmpjes van een minuut. Nou, dat is lang op TikTok. Ja. Dat is Lord of the Rings eigenlijk. Ja. En... Um, Um, en ik geef mijn bek een douw, op zijn Brabants gezicht. En pas als, als ik halfweek denk, ja, dit slaat nergens op, dan neem ik het opnieuw op. Maar voor de rest, ik zet het er gewoon op. oké. Okay. tenminste, ik, dat ja, wordt al dat gedaan met tekstjes en zo. Ja, ja, precies. En dat... Doe je dat allemaal zelf? Nee. Okay. nee, ik heb een social media team ja, omheen. Me ja, en... Uh, die be we bepalen in een week wat gaan we deze week vertellen. Ja. Soms komt er nog iets nieuws tussendoor omdat ik me ergens blij of kwaad over maak en dan schrijf ik dat. Dus dat wordt allemaal gepost en zo. Wel op momenten dat het. Uh, heb je daar een bureau voor ingeschakeld? Ja. Oké. Okay. Ja. Heb jij mensen op de payroll eigenlijk zelf? Nee, niet. Dus jullie nee, huurt ik mensen heb, in de die, ja, die Ik deren. werk samen met Nextly. Dat is die doen um, uh, die doen social media. Ja. Um, dan werk ik samen met mijn uitgeefteam. Ja. Ik heb um, een, um, een bureau wat uh, mij uh, als spreker en zo dingen. En ik heb nog een, um, een reclamebureau waar ik af en toe mee samenwerk. die uh, bijvoorbeeld voor zo'n mediacampagne in uh, ja, en, ja, dus, dus een dure grap, alles bij elkaar. Dat ja. moet ik ook bij mijn marketingkosten tellen, natuurlijk. Ja, ja, ja. En. Um, ja, je hebt op continu basis uh, factuurtjes die binnenkomen per continu. maand. Ja ja, continu, ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik, ik durf te zeggen. er is geen schrijver in Nederland die zoveel uitgeeft daaraan als ik. Want. Maar, er is ook geen uitgeverij in Nederland die zoveel uitgeeft aan een bepaalde schrijver. Ja, ja maar je hebt doe maar één klant natuurlijk. Hm? Ik heb één heb hebt... klant, Kluun, en die kunt ja. alles goed uit bedenken. Ja, ja. ja, En ik word, gelukkig wordt hij wel eens tegengehouden door mijn adviseur te zeggen, ik zou dat niet doen. En dan uh, meestal luister ik en soms ook niet. Wat zijn je zakelijke missers geweest als je terugkijkt? Ho, we <laughs> hebben het om een uur. <laughs> nou, als schrijver. Ja, ja, ja. gewoon in het leven. ja nou, ik, um, ik heb ooit proberen op te zetten bij uh, DDB, het reclamebureau waar ik in de jaren negentig werkte. En uh -huh. Wij noemden onszelf het AC Milan van de reclame. Dat, dat druipt enige arrogantie vanaf <lacht> en dat was ook ons probleem. <lacht> um, maar daar heb ik ooit een multicultureel glossy voor proberen op te zetten: Roof. Nou, dat, dat hebben alle fouten gemaakt die mama kon uh, maken. Dat, dat, dat heeft twee nummers geleefd en toen was, het al, uh, was het geld op. Meer dan dat. Daarna heb ik um, ja, dat is wel de leukste. Ik heb een ben bureau begonnen, Project X, wat eigenlijk een beetje um, de, de, de staat, wat merk en uitvoering van Frank en Stijn in mijn boeken, dat is gebaseerd op um, Project X. En dat was zeker geen slecht bureau, maar ik deed het met Don Kouwenhoven, die helaas is overleden. En we hebben samen en deden we allerlei uh, creatieve marketingprojecten, maar die we ook zelf initiëren. Dus elke keer stapten we ergens in, waar we eigenlijk geen verstand van hadden. Nou, en dat, dat bleek ook, wel, dat, er is eigenlijk niets een succes geworden, maar we hebben wel veel lol gehad. We, we hadden wel veel klanten ook, en grote klanten, Heineken, Ministeries, KPN. Dus we verdienden wel geld, maar het ging allemaal net zo hard weer aan onze eigen initiatiefproject. En het leukste initiatiefproject, en de grootste misser, was tijdens de Gay Games in 1998, het grootste evenement, sportevenement in Nederland sinds de Olympische Spelen, ja. hadden wij bedacht dat ieder land zijn eigen gay-vlag kreeg. Dat was een idee, kwam binnen via een jongen die bij ons kwam, dus iedere land kreeg uh, de kleur rood, kreeg de kleur roze. Nou, nu moet je er enorm om lachen. Uh, maar er was niet eens de, de, de regenbloofvlag was niet eens zo bekend eind jaren negentig. Maar we deden verder ook alles fout wat onze eer, de eerste beste uh, uh, koopman op de Albert Kuip ons had kunnen vertellen. En dat werd een enorme zepert. Ik hoor het nog zeggen na twee dagen. Ons kantoor was veranderd in doos. Er stonden dozen met merchandising, fluitjes, petten, t-shirts, vlaggen. T-shirts met veehals, t-shirts met ronde hals, En dan met acht of negen de Japanse vlag in het roze. De Amerikaanse, de Engelse, de Duitse, de Belgische, de Franse, de Italiaanse, de Spaanse en de Nederlandse. En het jaartal erop, om nog zeker te zijn dat je ze niet meer kunt verkopen in twee weken. En toen heb ik, jaren later, heb ik, uh, de roman Haantjes geschreven. Ja. Daarover. Ja. Over conceptuele overmoed en mannelijke arrogantie. Mm -hmm. en, um, en die verkocht heel goed, 150.000 stukjes. Toen zei ik tegen Don: ah, ik heb er toch nog wel geld aan verdiend aan de debakel. Ja, jij wel, zei hij. <laughs> ja, dus dat is wel het grootste debakel. Wat ja, leren we daarvan, van dat soort debakels? Ja, het leert je, denk ik. Um, ik ben iemand. Ik zit altijd vol ideeën en ik ben ook optimistisch ja. en ik durf. Uh -huh. Dus ik, heb, ik, ik leer dat uh, niet elk idee is wat ik durf, dat dat ook een goed idee is. Dus ik, um, um, ik, heb, ik ben 58 en um, ik heb heel veel lol in mijn zakelijk en creatief leven. Dus ik accepteer dat er een aantal dingen zijn waarvan ik later moet zeggen, ja, dat sloeg echt eigenlijk nergens op. Uh -huh. Uh, omdat er ook veel ideeën bij zijn die een gigantisch succes worden. Maar ik heb ook geleerd om ne toch net iets sneller te luisteren naar mijn vrouw... die ondernemend veel sterker is. En naar mijn adviseurs. Die zeggen, joh, weet je nou zeker, doe dat nou niet. Terwijl ik dat ooit volledig in de winter... Ja, negatief. Cynisme. We gaan het doen. Nou, dat af en toe denk ik meer... Uh, en ik durf ook sneller te kijken van, ja, is het nou echt wel zo slim? Maar ik zal nooit... Um, een een uitgebannen, laat ik zo zeggen, ik leg ook mijn zakelijke frontaal kwap regelmatig stil. En, um, hm, hm. Ja, ik herken er wel wat in. Ja, ja. ja, ja uh, dat dacht ik al. Ja, uh, ja. Uh, hoe, <laughs> hoe focus jij, want uh, in het verlengde daarvan, want jij doet nu best wel veel dingen. Als ik jou snel scan, dan is het los ja. van het, het schrijfwerk wat je doet. Uh, maar je hebt naar nou ja, dat Springsteen verhaal op het theater, is natuurlijk nu net uh, klaar. Maar je, je bent ook coach en je geeft uh, masterclasses, workshops op te schrijven. Uh, hoe ziet die verdeling er nu uit en hoe zorg je voor focus? Dat je niet te veel doet en te onduidelijk wordt? Nou, het laatste half jaar heb ik veel te veel gedaan, maar dat kwam ook. Ik heb het Puberboek één keer uitgesteld. Er zat meer werk in. En die Bruce Tour, 35 theaters, dat is nogal wat. Je dan ga je 35 keer smidden, zo zo'n twee uur weg. Dat is gewoon zeven weken eigenlijk ben je bezig. Ja. Uh, dat kwam toevallig bij elkaar. Dus ik heb me de laatste maanden. Dat was even, was wat veel. En um, dat is nu bijna klaar. Ik heb deze week mijn laatste blues op Dus de promo. En de publiciteit voor het puberboek is bijna voorbij. Mm -hmm. uh, dus ik heb, ga me de komende maanden weer helemaal richten op mijn workshops en masterclasses. Dat vind ik ook ongelooflijk leuk. Dat ga ik even niet schrijven. Dus het gaat bij mij in blokken van halve jaren ja, en precies. jaren. En weet je, het is ook, um, het is ook soms onduidelijk wat ik doe. En dat snap ik ook. Um, ja. Dat dus mensen zeggen, ook, oh, geef je ook workshops? Ja. Um, dus, um, dan, maar ik denk dat hoort nou eenmaal bij. Me. Ik, misschien ben ik, um, ik lijk een goede marketeer, maar ik doe eigenlijk gewoon wat ik leuk vind. En met het risico dat sommige mensen eigenlijk niet meer snappen van, doe je dat ook? Okay. En ja, en ik heb voor mezelf besloten, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik doe wat ik leuk vind. Mm. En, um, um, ja, en, maar misschien zou ik, zou ik veel meer geld kunnen verdienen als ik. Alleen maar series maakte, help, ik heb, ik ben 60 geworden, help, ik ben gescheiden of zo. Of als ik alleen maar trainingen en workshops zou geven en daar, dan zou ik misschien zou ik meer verdienen. Maar um, Dat is niet de drijfveer. Nee, dat is niet de drijfveer. Nee, mm. nee. Ben je wel bang dat je zakelijk niet meer succesvol bent of, zo? of nee, heb je die angst? Nooit. Je, nooit gehad ook? Nee, nee. ik denk ja, als ik klap van de molen krijg of inderdaad uh, de ja. ziekte krijg die mijn moeder heeft gehad, uh, dan... Maar ja, dan, ja. ja dat is part of life. Het leven ja. is niet maakbaar... Uh, maar buiten dat, ik, mijn, um, um, ik ontdek... Waar ik heel blij mee ben, is dat ik durf te erkennen als ik iets niet leuk vind. Ik, weet, ik heb mijn vrouw leren kennen omdat ik bij haar in het klasje zat om coach te worden. Ik had zelf een hele goede coach, um, waar ik echt heel veel aan heb gehad. En toen dacht ik, wat leuk vak eigenlijk, ga ik ook doen. Mm -hmm. Dus ik ben in een klasje gaan zitten als enige vijftiger. En samen met één uh, andere jongen, als enige man, de rest allemaal vrouwen, dertigers, veertigers. En um, hele goede opleiding de helft puberboek, eigenlijk alle communicatiemodellen komen daarvan. En um, en ik heb ook hele leuke klanten gehad. Uh, en ik eventjes discreet, maar een, een een iemand die in de top zit bij een groot biermerk en een, mm -hmm. een vrouw die die die echt doorstoot bij een corporate en zo. En dat vind ik hele leuke leuke gevallen hoe je daar hoe die mensen kunt helpen. Maar ik merkte al snel, ik ga te snel adviseren. En ik vind één op één. Ik vind ik toch, ik ga me te veel erin voorbereiden. En ik ben wat dat betreft, dan lijk ik op Prins Janus, de eerste mijn vader. Ik, ik hou van het podium. Ja. Ik vind het heel leuk om een entertainend verhaal te vertellen aan een groep. Dat vind ik ook leuk voor bedrijven. Bedoel, zet mijn manier en dan vertellen we een verhaal van, wat is het verhaal van jouw leven? Ja. Ik ben schrijver, ik leef van verhalen. Ik ga je even uitleggen hoe Shakespeare en Dostoevsky en Spielberg en Klun Werkt om maar eens vier uh, grote. Te ja. En, zeg, zo zit elk verhaal in elkaar en Andersen en Grim en zo ook. Ja. Maar nou gaan we het verhaal van jouw leven eens ja. bekijken. Ronnie, vertel eens. Ja. Wat is de achterflap en hoe ja. wil je dat die is? Ja. En hoe gaan we dat doen? Dus het is een kruising tussen coaching en verhalen vertellen. Ja. En dat vind ik wel leuk voor een groep. Dan geniet ik. Um, maar Dus ik heb ontdekt, ik heb die coachopleiding gedaan. En eigenlijk, um, ja, er lopen gemiddeld één of twee coachprojecten lopen. Omdat ik als echt, echt iets heel leuks is. Ja. Ik, kan je, ik kan je hulp gebruiken. Nou, Oké, okay, dat doen we. Maar... Het meeste lol heb ik op een podium staan en mensen enthousiast krijgen en laten lachen en dat ze na afloop zeggen, dat vind ik ook, dat is mijn genot ook van die workshops en masterclasses geven. Mm -hmm. en daar heb ik zoveel lol in, dat geeft ja. zoveel energie, terwijl het ook enorm intensief is om vier uur lang mijn vak, mijn ambacht, maar ja, daar kan ik echt van genieten. En, maar dat vind ik ook leuk op een school aan ja. groep 8 of middelbare school of leraren vertellen hoe belangrijk het is dat je dat je iets leest maakt niet uit wat dan mm. dus ik kan ik nog steeds vaak genieten mm. het um, dit zijn allebei ongeveer dezelfde leeftijd um, en uh op een gegeven moment dan uh, krijg je ook te maken met de uh, met, uh, het, het vergankelijkheid van het leven. Ja, ja. bijna nog niet. We zijn natuurlijk stering jonge vitaal. <laughs> no. Maar uh, jij hebt daar natuurlijk in uh, verschillende... Uh, ja, nou goed, kijk, kijk maar terug ja. naar je boekencarrière ja. mee te maken gehad. En sterk nog een van de thema's misschien wel. Nou, ook een maat van je waar je dat Bruce uh, ding mee had. Hè? Ja. Die vroeg is overleden. Um, hoe zit jij in het leven nu eigenlijk? Hoe kijk jij naar het leven? Dat is misschien een hele open slotvraag. Maar... Nou, nee, ik heb om een... Um... Uh, toen, toen Judith, mijn eerste vrouw, overleed aan kanker, toen dat, en dan gaat eigenlijk gaat hier, komt de vrouw bij de dokter over, de ontdekking dat het leven niet maakbaar is en mm. de schok die dat met zich meebrengt. Uh, maar tegelijkertijd ook, um, uh, mijn eerste vrouw, net zoals mijn vrouw nu, de, de, de twee vrouwen in mijn leven, die, dat zijn levensgenieters. En Judith zei ook van, ja, hoe van diepe, Carpe mm. Diem. Mm -hmm. um, die hem, die... Ja, als alles, kan ik me eenmaal overtuigen dat je moet genieten van het, van het leven, van de vriendschap, van de kleine dingen, van de decadente dingen, van de liefde, van seks, van je kinderen, gewoon van waar je ook van wilt genieten. Nou, um, Dat boek wat dat betreft ook een ode aan haar, dus het is een voor mij, ik weet dat leven niet maakbaar is, maar zolang het wel maakbaar is en alles wat er wel maakbaar is, dus zolang je geen longlasting covid of kanker of onder een tram loopt, is het leven redelijk wel maakbaar, dan heb je de regie over je eigen leven. En zo zit ik erin. Ik, wil, um, ik heb een enorme behoefte aan vrijheid. En dat wil ik kunnen doen wat ik wil. En, um, uh, en heb mezelf de luxer, in de luxe situatie gemanoeuvreerd waarop ik dat ook kan. Dus ik doe echt wat ik wil en ik ga met de mensen om die ik, waar ik van hou en die ik leuk vind en die ik zakelijk leuk vind. En de mensen die ik niet leuk vind, die, uh, <lacht> nou, en, tot ziens doen en bedankt, olé, olé op zijn Brabant. En um, dus zo zit ik in het leven. Ik geniet enorm van, um, ik heb vier, drie kinderen we ja, Samengesteld gezin hebben een er totaal vijf. Mm. Um, ik, ik geniet van mijn werk. Ik geniet van mijn kinderen. Ik geniet ervan dat ik dingen kan doen. die ja, Dat ik een hotel kan pakken in Barcelona. En lekker naar Bruce Springsteen uh, kan gaan daar. En ik twee keer te veel voor een kaartje betaal. En ik geniet er ook van. Als ik denk van nou ik heb er even hard gewerkt. Ik ga gewoon van de zomer weer eens even lekker niks doen. Ik ga lekker met mijn kinderen en met mijn vrouw. En, dus zo zit ik in het leven. Maar wetende. Ja dat het, uh, het kan morgen gebeurd zijn. En... Um, dus ik ben een heel optimistisch mens, ook over wat jij net vroeg, over ja, zakelijk. Daar komen altijd ideeën bij mij en ik, eh, dat vind ik ook het leuke van omgaan met heel veel jonge mensen, mm -hmm. van wie ik heel veel leer en uh, van mijn kinderen, ja, jezelf ontwikkelen. Ik heb dit ooit laten zetten, Stay Hungry, toen ik vijftig werd. Dat leer ik uit een, een, een liedje van Bruce. En dat was mijn opdracht toen ik vijftig werd. Ik wil, als ik straks 75 ben of 100, dan wil ik kunnen zeggen... Ik, ben, ik heb meer, ik wist meer, ik ben een aardige mens, ik ben uh, in allerlei terreinen, um, heb, ik, uh, heb ik mezelf ontwikkeld sinds mijn vijftigste. En dat vind, ik, dat vind ik ook het leukste van het leven. Weer iets, ja weer nieuwe dingen leren en nieuwe dingen doen en dingen van die kant zien mislukken. Ja. En um, uh, ja, daar heb ik heel veel lol in. Dus zo zit ik erin. Dankjewel Clun graag gedaan dankjewel voor het kijken en uh, als je zit te luisteren dankjewel voor het luisteren naar een, uh, een prachtig gesprek gedaan een ondernemersgesprek was. ja natuurlijk was het, eigenlijk was het, volgens mij vatten die net ongeveer in de kern samen wat ondernemerschap uh, zo'n beetje inhoudt uh, in het echt dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren hoi